Bij Juliana Kinderziekenhuis laten we kinderen slapen van 0 tot 16 jaar en sommige collega's trekken zelfs speciale sokken voor. Lang aan tafel staan en ja, dat is gewoon helemaal geworder. We hebben een hart- en traumacentrum, dus er komen ontzettend veel grote trauma's voorbij. Dit is de hybride elkaar. OK. Hier doen we traumachirurgie en vaatchirurgie. We hebben een jong, professioneel team dat heel prettig samenwerkt en uh, ja, ook buiten elkaar weten we elkaar te vinden. En als je de lampen erop laat hangen, dan moet je trakteren.